Hoi, ik ben Lynn. Ik heb les bij Alphons. En hier heb ik veel geleerd over tekstbeleving en belten. En ik vind de les altijd heel erg leuk en leerzaam, want de tijd vliegt voorbij. Oh should, should my, my people, people I'll fall in? Surely I do the same confining no. mountains